Zo. Mm. Een hele goede goede zondagmorgen 8 januari 2023. Welkom bij de Hardloopvlog zondagmorgen praat van de stofjes af. Ja, dit is de tweede alweer van dit jaar. Vorige week heb ik natuurlijk ook gemaakt, 1 januari. Alleen toen ben ik niet in het bos geweest, zoals je op de achtergrond kunt zien. Vandaag wel. Poeh, vier rondjes. Ik merk het, ik ben aangekomen. Poeh, was weer even wennen. Maar goed, er uh, is weer de uitdaging. We hebben afgelopen week. Uh, Sterker nog, gisteren nog een leuk feestje gehad. Ah, En, en die, was, die was leuk. Vrijdag een bedrijffeestje gehad. Dat was voor de allereerste keer dat we dat deden met collega's. Om, om bij Allround in Nijmegen, om daar eerst prison break te doen. En daarna een, te gaan bolen en eten. Dat was, was geweldig, dat was fantastisch. Gisteren een feestje gehad bij Juliana. Receptie, inclusief uh, jubilarissen die uh, geweldig werden. En daarna een feestje was ook leuk. Maar ja, al en al eten. Tja! Dan moeten we weer terug schakelen. We moeten weer terug schakelen. Ik, uh, ik heb nu nog niet, natuurlijk nog niet gehoord hoeveel uh, dat ik, dat ik nu weet, maar ik, uh, ja, ik denk dat ik toch wel weer een aantal kindjes ben aangekomen. Maar goed. Zei zijn zo, daar leef je ook een beetje voor. Uh, deze week altijd lastig. Ik uh, ben uh, deze week ook jaar geweest. Dus dan uh, ja, komen ook uh, mensen, vandaag komen nog mensen. Uh, zeg, en dan die twee feestjes van, uh, van het werk en van uh, Juliana gisteren. Uh, ja, die, die doet dan geen goed. <laughs> maar goed, ik ben lekker begonnen met hardlopen. Ik ga even een fitness. Dus we gaan even een rondje doen. Uh, dus ja, dat, dat, uh, dat gaat gewoon door. Alleen, uh, ja, ik zal uh, de komende tijd weer eventjes, uh, moeten even moeten opletten met, uh, met eten. Al die rijden in een mondje douw. Aan eten. Dus, uh, ja, weer even wennen. Maar goed, dat, uh, dat gaat wel lukken. Ik kost alleen maar weer even wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat moeite, of nee, wat discipline om. Uh, ja, om dingen nu weer even te laten staan. Om te zeggen van uh, sorry, vandaag even niet of voor jezelf in ieder geval gewoon uh, zorgen dat je weer uh, gaat kijken wat je uh, op een dag of in een week uh, eet. Dan heb ik uh, bij wijze van spreken uh, zaterdagavond uh, gez wat gezondigd, even wat, uh, wat minder goed gegeten. Dan moet je de rest van de week een beetje opletten. Zo simpel is het. Dus dat gaan we weer doen. Dat gaan we weer oppakken. Het is me eerlijk gelukt. Niet vorig jaar, maar het jaar, voor zo'n twee jaar terug. Het is me ook gelukt om 16 kilo af te vallen. Dus ja, waarom zou het nou nog niet lukken? Ik weet wat ik het toen gedaan heb. Natuurlijk moet, je er wat, wat ik zeg, natuurlijk moet je er wel wat voor laten qua eten. Dat je niet zomaar alles er binnen kan stouwen. En wat, wat, wat gemat, gematigd door. En dan ook ik jullie denken, ja, gematigd hoor. Tja, dat is het. Dan bij wijze van spreken, uh, ik zeg maar uh, op het moment dat jij, uh, uh, wat ik eerder aangaf, als je, als je frietjes uh, eet. Het, het gaat niet zozeer over de, de friet, maar het is vaak de sausen. Ja, en dan uh, pak je in plaats van uh, twee bordjes friet, pak je maar één bordje friet. En dan niet meteen z'n hele berg, want dan blijft het nog hetzelfde op het moment dat je twee kleine, kleine bordjes pakt. In een grote berg, dat is je zal. Je moet er wel een beetje de verhouding aanpassen. En, uh, en ja, dat soort dingen. Weer gewoon uh, opletten naar wat je eet. Uh, de hoofdlijn is dat om, om af te vallen eigenlijk de, de, de, de grote leidraad. Als je oplet wat je eet en de hoeveelheid daarvan, dan, uh, ja, dan, dan kun je afvallen. Zijn er zijn er mensen die zeggen van ja, maar als ik dan dit en dit erbij doe, dan gaat het sneller. Ja, natuurlijk, uh, Kijk, met, met fitness erbij moet je ook nog rekening houden dat op het moment dat je dus gaat fitnessen en je gaat dan op een gegeven moment spiermassa kweken, dan dat, uh, dat spiermassa natuurlijk zwaarder is dan, uh, dan vet. Daar moet je ook rekening mee houden. Dat is ook een, een, een struggle die ik een beetje heb gehad. De uh, laatste paar keren dat ik uh, uh, dat ik dacht van verdomme, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik afval, merk je dan lichamelijk. Uh, maar ik zie het in het gewicht niet terug. Nee, nou, als je afvalt, maar je zet het om in, uh, in, uh, in spiermassa, ja, dan, uh, dan, uh, dan blijft dat hetzelfde. Of sterker nog, misschien wel meer. Dus dan ben je, zeg maar, voor, je voor je vetgehalte ben je afgevallen. Maar voor je spiermassa ben je eigenlijk wel aangekomen. Ja, dat is dan wel weer een, een goed teken. Dus dat is altijd een beetje, ik vind, het, ik vind het altijd een beetje lastig, dat soort, dat soort dingetjes. Ik zal het nu even een beetje open, dan kan het uh, ding een beetje eruit. Want je ziet het alweer, de ramen gaan we weer beslaan omdat ik natuurlijk warm ben. Ik de auto en ik sta we voor de deur bij de fitness. Dan gaan we even naar binnen. En gaan we eens kijken. Oeh. Dat dacht ik. Ja, dus 1, 2, hoppakee. Dus, uh, even een uurtje gepakt. Uh, ik ga afsluiten. En dan zie ik jullie volgende week zondag weer terug. Dinsdag weer eventjes een, een, een voerastrijdje. Volgende week weer een beetje rust. En dan gaan uh, de jongens die gaan naar Sevilla. Een weekje. Dus, uh, ik zeg in ieder geval uh, voor vandaag tot de volgende keer. Uh, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van dit, uh, deze vlog. Dan even een blauw blau duimpje, even een duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal. Dan komen we zo goed. Zie ik jullie volgende keer terug. En dan sluit ik af met de welbekende korte ciao.